Ik zit hier met Bert en Bert is de verkoper van de Van Hogendorplaan. En we zitten op eigenlijk een van je favoriete plekken, hier in de ja. tuin hè? Ja, heerlijk. In de achtertuin, nu volop in de zon. Een plek om graag te zijn. Hoe lang woon je hier nou, Bert? Uh, wij wonen hier nu zo ruim... 20 jaar. In 2003 zijn we vanuit een andere wijk in huis hier naartoe verhuisd. En in die tijd heb je heel veel gedaan, want dat heb ik gezien hier binnen. Je bent behoorlijk ja, aan de slag geweest. We hebben dit huis destijds uh, gezien. Het was eigenlijk nog een jaren 50 huis in de authentieke staat. En uh, We waren zo verliefd op dit plekje, dicht bij het centrum van de huizen, dicht bij de natuur, bij de bossen, bij de hei, dat we zeiden van nou wat er ook gebeurt, dit plekje gaan we van ons maken. Dus we hebben in 2003 uh, zeg maar de het hele huis flink op de schop gehad en we hebben uitgebouwd drie meter, we hebben heel veel dingen vernieuwd in de woning. Dus daarom hebben we het eigenlijk helemaal eigen tijds uh, naar deze tijd ingevuld. Ja, en, en meest recent natuurlijk ook nog de keuken en dergelijke. Ja, de keuken vervangen, het plafond is opnieuw gestukt, de trap is gerenoveerd, de vloer in de kamer uit, is uh, geschuurd en opnieuw ja. afgelakt, een mooie eikenhouten vloer. Ja. En wat zijn nou de drie verborgen voordelen van het huis die je niet ziet als je alleen maar naar de foto's kijkt op Funda of je leest alleen Tekst. Als je het huis in de eerste instantie ziet, dan zie je niet meteen dat er hier 16 zonnepanelen op het dak liggen. Die liggen aan de achterkant hè? Aan de achterkant en aan de voorkant. Die zijn uh, afgelopen jaar geïnstalleerd en uh, ik zal zeggen we hebben daar in een jaar tijd een opbrengst van 5 megawatt op gehad. Okay. Dus dat is meer dan was voorspeld. Ja. Verder hebben we een mooi oprijpad met een uh, elektrisch hek. Ja, dat zie je dus niet als je gewoon voor het huis staat. Maar aan de zijkant, naast de buren, zit een enorme oprijpad ja. voor... Nou, ik denk zes auto's. Zes auto's. Met de verbouwing hebben we er toch een soort van hoekwoning van kunnen maken. Zeker met die oprijlaan aan de zijkant. Ja, je kunt het, uh... Uh, met de auto een hele eind het pad op... Uh, Aanvankelijk kon je helemaal tot en met in de garage, maar we hebben de boel het achter toch wel wat uh, aangepakt. En wat zijn nou de favoriete zitplekken hier uh, in en om het huis? In de achtertuin nu met de, de zon die hier de hele middag doordraait en uh, tot en met de avondzon uh, het plekje uh, aan de keukentafel. Ja. Want daar heb je de ochtendzon, heerlijk, wat je soms overhoofd kan zien. Maar we hebben sinds kort ook daar uh, zonwering. Dus als de zon echt te fel uh, op je krant of op het computerscherm uh, schijnt, dan uh, kunnen we het zonnescherm laten zakken. En je kijkt gewoon zo de stad. In. Ja, we hebben hier uh, daarom ook heel veel ruimte om ons heen en we kijken heel mooi in het groen. Uh, aan de overkant hebben we de Van der Brugge school, een basisschool. Ja, het is ideaal als hier uh, kinderen zouden wonen. Dan kan je aan de overkant uh, bij wijze van spreken naar school gaan. kan je kinderen zien uh, thuiskomen. Dat is natuurlijk een heel veilig gevoel ja. voor, voor ouders. Ja, ja. ja. En uh, aan de Van der Duin van Maasdamlaan heb je de Montessori school. Dat is ook allemaal om de hoek. En er is nog een derde zitplek. De hut. Een heerlijke loungeplek. Uh, het is een soort kleine kapschuur eigenlijk. Maar wij hebben er maar de hut van gemaakt. We hebben er een, een, kachel in, een houtkacheltje in staan. Dus als het uh, koelere avonden zijn of zelfs winteravonden, dan doen we een jas aan en doen we het kacheltje aan. En dan zitten we heerlijk s'avonds in de hut uh, met een wijntje of met een tijdschrift of een boek. En dan uh, een heerlijk plekje. Plek nummer drie. Hoe heb jij je woongeluk ervaren op deze plek? Ja, het woongeluk is van meet af aan heel groot geweest. Uh, het begon al met uh, even slikken om door uh, toch een ouder huis heen te kunnen kijken. Vervolgens uh, de tekeningen te maken om het huis naar ons zin te maken. En daarna ook met heel veel familie, vrienden en uiteraard ook een aannemer het huis uh, ja, zo gerenoveerd... ...dat het helemaal naar ons zin is geworden. Nou, Dat veroorzaakte ja, toen al uh, een, een, een enorm woongeluk en dat duurt tot vandaag aan de, aan de dag door. Ook naar alle andere renovaties. Heb je nog een speciale boodschap voor eventuele toekomstige bewoners? Het wonen op een hele mooie zonnige locatie, op een hele groene plek. Je loopt hier de straat uit, je loopt het bos in, je kan de hei op, je loopt naar de Tafelberg, je loopt naar Blaricum naar Laren, maar aan de andere kant op loop je naar, naar het water, naar de kust. Je loopt hier zo naar het oude dorp toe. En dat allemaal vanuit een plek, als je dat niet wilt, dan zit je hier heerlijk in een hele ruime tuin met heel veel groen. Met, uh, kortom, een, een prachtig woonhuis. Kortom, beter als makelaar kan ik het niet vertellen. Kom langs.